Ik denk dat de financiële sector uh, een aantal partijen al heel erg uh, ermee bezig is. Een ander punt wat er denk ik aan zit te komen is wet en regelgeving. Uh, de Europese Commissie is natuurlijk ook met een actieplan gekomen. Hoe ga je rapporteren, wat heeft het voor je solvency? Uh, heeft het voor gevolgen, kan je daar beleid invoeren. Geschat wordt dat er ongeveer om de transitie in Europa te laten plaatsvinden 180 miljard op jaarbasis nodig, nodig is. Werelds grootste bedrijven We zien meer kansen dan bedreigingen als het gaat om de transitie naar een uh, energieneutrale uh, economie. Is dat optimisme terecht? Daarover praat ik met Paul Hopman. Paul, van welkom. Dankjewel. Uh, is dat optimisme terecht? Ik begrijp dat er vele bedrijven zijn die dat als een kans zien. Uh, want er gaat natuurlijk een hoop, uh, hoop gewijzer en er moet een hoop gewijzer ja. om te zorgen dat wij de doelstellingen van Parijs gaan halen. Ja. Uh, maar dat zal ook voor heel veel bedrijven een grote verandering met zich meebrengen. En de vraag is natuurlijk of ze daartoe in staat zijn. En um, halen we de doelstellingen niet, dan zijn de risico's die zijn natuurlijk ook vrij groot uh, aanwezig. In dat verband is het denk ik aardig om op te merken dat het World Economic Forum komt elk jaar met een, uh, een risicorapport. Ja. En als je dan de laatste zeg, tien jaar ziet hoe eigenlijk het denken over risico's uh, aan het wijzigen is... En na de financiële crisis waren ze veel financieel gerelateerd, dus met het financiële systeem. En nu zie je dus de laatste jaren dat ze veel met klimaat gerelateerd ja. zijn. En wat ze ook dan nog ook in dat rapport is besloten is van ja, welke risico's hebben de meeste impact. En dan zijn er de, van de vijf grootste risico's, zijn er vier klimaat gerelateerd. En qua impact zijn het er ook vier. En dat zijn natuurlijk wel uh, confronterende cijfers, ja. wat betekent dat we echt iets, uh, iets moeten. En zien de bedrijven, de grote bedrijven, dit al of uh, onderschatten ze de risico's nog? Ik denk dan, uh, dat er uh, bij de grote bedrijven al heel veel gebeurt. Ja. Uh, die, daar staat climate change echt op de hoog op de agenda. Ja. Ja, maar vaak ook al uh, afdelingen en dan wel mensen aangewezen, personen aangewezen die daar zich op dagelijkse basis. Mee bezighouden en met name uh, in analyses maken. En met name ook beleid ontwikkelen. Ja. Van hoe ze eigenlijk hun grote bedrijven laten veranderen naar uh, sustainable bedrijven. En dat zijn natuurlijk eigenlijk mammoetankers die vijf of tien, misschien wel 15 graden uit koers ja. uh, uh, hun koers moeten verleggen. Ja. En dat zijn natuurlijk uh, uitdagende. Uh, exercities. Wie is de grootste drijvende kracht, denk je, als het gaat om die transitie? Zijn dat de, is dat het bedrijfsleven, is dat de regulering, de overheid... of is dat de maatschappij, lees wij allemaal? Nou, de, de, de bedrijven maken onderdeel van de maatschappij uit. En ik denk dat jij en ik, maar uh, met ons velen... Uh, toch die veranderingen uiteindelijk uh, uh, moeten bewerkstelligen... en ook kunnen afdwingen, hm. uh, omdat we dan een stem hebben... Um, en je ziet ook dat bedrijven daar natuurlijk opnieuw in gaan spelen. En um, de regulering van de overheid kan helpen. Um, maar het zal denk ik toch uit onszelf moeten komen, omdat de verandering die we moeten laten zien en uh, te bewerkstelligd moet worden. Hoe doe je een goede risicoanalyse als bedrijf? Want dat lijkt me ook nog best lastig. Um, nou, dat hangt natuurlijk een beetje welke welke, welke sector uh, je zit. Ja. Um, uh, en, en, en wat vrij lastig is, is omdat er zoveel uh, onbekende uh, uh, actoren eigenlijk een rol spelen. En eigenlijk ook dat er nog best een groot debat is geweest eigenlijk over überhaupt of er climate change aan ja. de orde is. Ja. Um, die discussie zal blijven. Denk die, die zal blijven. Ja. Ik denk dat de meeste mensen het toch wel over dat het aan de, aan de, aan de gang is. En vervolgens is het dan van, ja, is het één, twee graden of drie graden? mensen hmm. ze zeggen, hebben het over vier graden hmm. en wat de gevolgen daarvan zijn. Dus dat is heel lastig om te zeggen ja, wanneer heb je een goede analyse. Als we kijken naar de financiële sector, de financiële juridische sector. Um, ik wil zo meteen eens inzoomen op dat Network for Greening the Financial System, maar in aanloop daarnaartoe. Uh, wat kunnen we verwachten van, die, van de financiële wereld de komende jaren? Hoe gaan zij hierop acteren? Nou, ik denk dat de financiële sector uh, een aantal partijen al heel erg uh, ermee bezig is. Eén, uh, men verstrekt financiering natuurlijk aan, aan, aan windmolenparken naar zonne-energie, naar biomassa. Uh, dus een deel daarvan is de transitie natuurlijk uh, al bezig. Mm -hmm. uh, men verstrekt kredieten aan bedrijven, bijvoorbeeld uh, elektrische uh, bussen, uh, auto's. Uh, uh, en ook in de real estate sector natuurlijk, in de vastgoedsector waar men ook al bezig is natuurlijk met uh, bepaalde eisen stellen. Yeah. Zodat partijen kortingen kunnen krijgen op rente. Uh, indien zij een sustainable uh, uh, vastgoed ont ontwikkelen, dan wel de transformatie laten plaatsvinden. Dus daar gebeurt al, denk ik, al redelijk wat. Een ander punt wat er denk ik aan zit te komen is wet en regelgeving. Uh, de Europese Commissie is natuurlijk ook met een actieplan uh, uh, gekomen. En een van de belangrijkste vragen die daar op de agenda staan, is eigenlijk uh, wat is eigenlijk sustainable? Hè? Wat is nou welk, welke investeringen? zijn kunnen als sustainable kwalificeren. Mm -hmm. um, ja, ja. Daar kan je natuurlijk een heel breed debat ook over hebben... en wil, men wil daar eigenlijk met richtlijnen komen. Dat men zegt van de investering die uh, de financiële sector doet... die moet sustainable zijn en dat is op het moment dat het hieraan uh, voldoet. Dat is een punt. Verder wil men dus kijken ook dat uh, in de benchmark... Hè, je hebt vaak de ratings die men heeft ten aan aanzien van uh, uh, E of... Ja, ja de triple A of, yeah. of B of whatever, um, daar wil men eigenlijk ook het sustainable element aan, aan toe gaan voeren. een green label. Dus yeah. dat je kan gaan benchmarken. Dat gaat ook voor, uh, voor bepaalde uh, producten. Hè. Dus dat, ja, als je nu een pak suiker koopt in de supermarkt, kan je zien waar het vandaan komt en wat de, het label is. Nou, een dergelijk label wil men eigenlijk ook introduceren. Uh, bij financiële producten... Het klinkt ook... wel weer als een politiek initiatief dat ik denk, nou, dat gaat weer wat Poolse landdagen kosten, volgens uh, mij. De agenda die men heeft is uitdagend en je gaat je echt afvragen of dat ook daadwerkelijk uh, uh, ingevoerd uh, kan worden. Of binnen tot... hoe, wat van tijdspanne hebben ze het uh, over? Nou, men heeft een heel ambitieus plan om dat zo snel mogelijk te doen. Uh, maar ja, dat is dan toch altijd maar onduidelijk wanneer dat komt. Want er komen vele belangenpartijen ja. nu samen. Daar wordt over onderhandeld en uiteindelijk moet er iets uitkomen. Een aantal andere onderwerpen die er ook nog bij zijn... is dat als jij en ik nu bij een beleggingsadviseur komen... Dat ze uh, vraag wat jouw ervaring, expertise, deskundigheid is en jouw, jouw uh, appetite voor risk. Daar komt dan straks ook mogelijkerwijs dus de vraag aan toe. Hoe sustainable moeten onze investeringen zijn of hoe, wat, wat sluit aan bij jouw uh, wensenlijst? Dus allemaal via dat soort elementen uh, wil men uh, uh, proberen ook het gedrag dus van burgers uh, door middel... Van de financiële in instellingen te uitspreken. Ja, er, er, er moet dus een definitie komen van wat sustainable uh, is. Want anders ja. dan is het, blijven we discussiëren natuurlijk. Klopt. En als die er nou eenmaal is, stel, laten we daar even van uitgaan. Denk je dan wel dat de toekomst zal uitwijzen. dat je als bedrijf ook niet meer niet sustainable kan zijn? Dat dat strafbaar wordt? Nou, zelfs, dat, dat, dat laatste. vraag ik aan een laatste, advocaat. De, dat laatste <laughs> denk ik niet. Nee. Um, <kwijnt> Nee, maar ik, ik, ah ja, dat met... komt weer terug op jouw eerste vraag. Hè? Ja. Van wie gaat nou de transformatie de uh, ah, weg ja. brengen? Dat zijn jij en ik of de maatschappij. Uh, de klanten zullen hopelijk uh, uiteindelijk daarom gaan vragen en zeggen van wat voor product is dat? En daarmee en, wordt het niet meer relevant. En, dat. En, ja. en, en, maar daar is natuurlijk nog steeds even ook uh, hoe wij dat wij wat uh, ambiguï daarin staan. Yeah. Uh, want uh, we, we vinden het heel erg belangrijk, uh, climate change. Maar als we op vakantie gaan, hebben we toch... Dat vliegtuig voor een weekendje weg, of ja. eten uh, natuurlijk nog vlees, of uh, ja. nemen toch de auto. Uh, ja. Ja. Ja. ja, maar ik bedoel eigenlijk, en toch dan één stapje brutaler denken ja. misschien, dat als nu een auto uh, in Nederland geldt dat dan hè, niet goedgekeurd is volgens de ja. norm, dan mag je gewoon de weg niet op. Dus ik kan me ook voorstellen dat over vijf jaar, dat als een bedrijf niet aan bepaalde sustainable eisen voldoet, dan mag het gewoon niet opereren. Of zal het zover niet gaan? Dat, dat is niet mijn verwachting, maar je ziet mm. natuurlijk wel... Uh, ook de, bij de kabinetsplannen ten van CO2... is dat als wij, zij gaan überhaupt al meebetalen... Uh, en de eerdere gedachte was natuurlijk... als ze er niet aan zouden voldoen, dat ze dan een heffing zouden krijgen. Ja, dus daar zit wel een enig van um, uh, punitatief uh, karakter heeft dat. Ja. En dat zal mogelijk zich verder ontwikkelen als we steeds maar elk jaar vaststellen... dat we de doelstelling niet halen. Mm -hmm. Dan zal dat mogelijkwijs ook tot verscherping van... Um, uh, van de regelgeving leiden. Maar op dit moment is natuurlijk ook wel, en dat zie je ook in het politiek debat, maar ook uit, uit, uit uh, opiniepeilingen, dat als je hier te scherp nu al op inzet, dat je ook je draagvlak aan het verliezen bent. Het um, is. Het is toch, je ziet dus veel mensen vinden het een mooi idee, vinden het een belangrijk idee, maar als het hen zelf dan direct raakt, ja. dan blijkt toch de, de wil en uh, niet helemaal met de wens uh, overeen te stemmen. Ja. En dat, dat zal hier denk ik ook uh, een rol spelen. Wat is de rol van de centrale banken? Als ze dat het Network for Green Financial System initiatief uh, bekijken. Ze hebben één keer een, een soort uh, communiqué wat ze april 2019 naar buiten gebracht. Uh, wat gaat dat betekenen, dat netwerk? Nou, in, in december 2017 is inderdaad dat netwerk tot stand gekomen. Uh, daar zijn een aantal initiatieven uit voorgekomen. In oktober vorig jaar hebben ze een tussentijdse rapportage uh, gepubliceerd. Dan zie je dat de groep van centrale bankiers, centrale banken die daarbij aangesloten zijn, uh, uh, toeneemt. Uh, maar dat ook een aantal uh, belangrijke landen daar nog niet bij betrokken is. Ja. Zoals de Verenigde Staten. Mm. Uh, dat is natuurlijk nog steeds de grootste economie. Dus een belangrijke partij die daar zou moeten aansluiten. Het heeft in ieder geval toebrengt dat het nu op de agenda staat. Dat er initiatieven tot, kan, tot kan in stand komen. En je ziet een aantal grote landen, bijvoorbeeld China, dat die de centrale bank daar echt het voortouw wil nemen. Door ook via de financiële sector bepaald beleid tot stand te brengen. Althans de banken die onder haar toezicht staan ook daadwerkelijk te beïnvloeden. En dat is denk ik wel een, een, een belangrijk, uh, uh, belangrijk initiatief, omdat er ook verder na wordt gedacht over hoe ga je rapporteren, wat heeft het voor je, je solventie, uh, heeft het voor gevolgen, kan je daar beleid invoeren. Ja. Um, belangrijke thema's um, die dan centraal hopelijk um, uh, sturing krijgen en ook uh, de agenda steeds blijven vernieuwen. Uh, om die ontwikkeling voor te sturen. En hier hebben we best een belangrijke rol in, toch? Tenminste, uh, de Nederlandse Bank was hier toch wel een van de uh, partijen... die best wel goed mee aan het begin, toch? De Nederlandse Bank is zeker een van de voortrekkers geweest. Was ook een van de initiatiefnemers. Uh, is van het eerste uur eigenlijk betrokken. Ja. Heeft ook een aantal. Uh, uh, is ook actief op, uh, op, op, op dit terrein. heeft ook al een aantal... Uh, uh, rapporten het licht omzien, uh, waarin belangrijke vraagstukken aan de, aan, de, aan de orde worden gesteld. Met name ten aanzien vanuit de risico's voor de financiële sector zijn daar onder meer ook geadresseerd. Mm -hmm. uh, is het, het rapport Veilig achter de dijken uh, gaat er onder meer over van wat betekent een temperatuurstijging voor Nederland. Wat betekent dat voor effect op uitstaande kredieten uh, voor je bedrijven, voor je klanten... Uh, voor je zekerheden die je, die je hebt en hoe de, gaan we daar op een uh, juiste manier uh, mee om. Mm. Dus we proberen dat debat en het denken daarover uh, uh, ja, van, van, van, van uh, voeding te geven... zodat men dat debat blijft uh, voortduwen en uh, zich verder ontwikkelt. Als we kijken naar die verhouding overheden-marktwerking... waar denk je dat de grootste verandering de komende jaren gaat? Wie zijn de hardste lopers? Ik denk dat de uiteindelijk de markt het, uh, uh, uh, het voortouw moet nemen. Ja. De transitie is ook... Zodanig groot dat de overheid dat niet kan doen. Eh, teruggrijpend ook naar de rol van de banken in die transitie. Ik denk dat dat een hele belangrijke zal, gaan, ja. zal zijn. Geschat wordt dat er ongeveer om de transitie in Europa te laten plaatsvinden... 180 miljard op jaarbasis nodig, nodig is. Ja, dat zijn bedragen eh, en investeringen die de overheid niet kan, kan, kan, kan ophoesten... Dus de banken zullen daar en verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, zullen daar een hele belangrijke katalysator in zijn. Ja. Om uiteindelijk toch die financiering eh, beschikbaar te maken en die investeringen te doen waardoor dit een, een versneld proces krijgt. Wat zijn belangrijke, belangrijke acties de komende jaren? Tot slot, als jij kijkt naar zowel de grote bedrijven aan de ene kant als de financiële sector aan de andere kant. Wat, is belang, wat, wat hoort er op de actielijstjes te staan vanuit jouw expertise? Nou, uh, uh, allereerst natuurlijk een, een, een belangrijke assessment van waar de risico's liggen op dit moment. Um, er zijn de rapporten bijvoorbeeld over, uh, en ik, uh, ik grijp net al even terug naar het World Economic Forum, het Risk Report. Als je ziet dat uh, als, er, als de temperatuur 2% stijgt, zou dat kunnen betekenen dat ongeveer een miljard mensen... Um, uh, tussen nu en 2050 of iets nog iets verder uh, in gevaar is, omdat zij op gebieden wonen, uh, wonen die beïnvloed zullen worden door het stijgen van de zeespiegel. Dus dan praat je over de Amerikaanse oostkust uh, en, en West-Europa. Nou, daar hebben uh, banken natuurlijk altijd allemaal kredieten uitstaan mm. um, en verzekeraars hebben daar uh, zaken verzekerd, risico's verzekerd. Yeah. Um, nou, als we dat niet beteugelen en daar niet het beeld hebben wat de exposure is... dan, dan, dan denk ik uh, uh, dat je niet helemaal uh, op de juiste weg zit. Dus daar zullen ze absoluut iets mee moeten doen. Uh, verder kunnen zij natuurlijk uh, uh, ook de beweging in gang zetten dat mensen anders... Um, naar ongewoon goed kijken, anders naar een, uh, investeringen aankijken. Um, dus dat is een, denk ik een, een, een belangrijke rol. Het thema Climate Change zal de komende jaren absoluut op de agenda blijven staan. Absoluut. Dus uh, we houden het in de gaten en we houden jullie in de gaten. Dankjewel voor okay. je insights. Okay. En dankjewel voor het kijken naar weer een DLA Piper Talk. Dag.